Mogelijk gemaakt door koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf. <zoran> Goedemorgen allemaal, welkom bij Spiktflint, de nieuwe review van de Efteling. Gaan we gaan vandaag een nieuwe review draaien van de Efteling. Ik heb natuurlijk al eerder een review gemaakt uit twee delen, dat zet ik ergens hier in het beeld. Maar uh, nu gaan we de nieuwe attracties doen, de Baron, daar heb ik ook een aparte video van, maar die zullen we in deze review ook even behandelen, en Pinocchio, het nieuwe sprookje. Verder gaan we nog aangepaste attracties doen, zoals Droomvlucht is aangepast. Pato Morgana, kortom, uh, ga met me mee en ik laat jullie alles weer zien in de Efteling. Dit is ons speelterrein voor de vandaag, mensen. En we gaan natuurlijk het uitgebreid hebben over Pinocchio, die staat daar. En dan de Baron, die staat daar. Maar we pakken even voor de sfeer ook nog wat andere attracties mee in deze review. Gewoon, voor de grap, we zijn de grap. Ja jongens, dan lopen we lopen direct even Sprookjesbos door, want er is namelijk een nieuw sprookje aan toegevoegd. Pinocchio. Wie is dat jongens? Dat is, mama, hè? Dat, ja, ik denk, ik dat is mama. Dat is mama. Ik denk dat ik doe het al voor je. En Ook al hetzelfde, hè? Ja. ja Maak ook nog wat extra scheurbeelden jongens hier in het bos. Binnen een kwartier, de prinses praat. Ja, Dat is jammer. Een rood kapje is niet meer. Die is weggehaald. Het zijn nou allemaal hekken, nou, we gaan door naar Pinocchio, jongens. Zo, we zijn aan bij het nieuwste sprookje uit de sprookjesbos, Pinocchio. Dus. Dat kennen we eigenlijk allemaal een busy, dat is natuurlijk wel goed voor de scherm. Mooi gemaakt, werk was. We gaan ze even naar binnen kijken. Zo te zien was jouw bok hier thuis. We gaan verder. Daar is dan vroeger die kapitein, met hier het papier. Maar er wordt iets anders voor gemaakt. We kijken wat dat is. <tied> Nu de vos en die kat en uiteindelijk natuurlijk ja, de walvis. Een hele aparte walvis. Oh, dat is wel Opgegeteld door de walvis. Absoluut is, als ik weer een is en er een halve is, heel mooi gemaakt. Heel mooi sprookje geworden, ziet er goed uit, in principe drie scènes en dan wel de buitenlucht, maar het zijn toch drie scènes. Leuk, leuke toevoeging voor het sprookjesbos. We gaan door, worden, mensen. Oké, okay, nu, één, twee, ja, nu zeggen! Oké, okay, stil. Oké, okay, hoor maar. Nou dames en heren, maken we maken weer de grap De grappen. Kom jongens, we gaan naar oma! Oma! Kom maar, Joe. We hebben het leukste tijd Spooksbos ook wel weer gehad. Welkom dames en heren in de ruimte van de Villa Volta. Deze attractie heeft een aparte ingang voor invaliden. En je ziet het is een soort filmtheater. En er wordt dadelijk een film op afgespeeld. Nu hebben wij vandaag geen invalidekaart bij ons. Maar we gaan ons even vriendelijk vragen of we toch gebruik mogen maken van deze ingang. De originele wachttijd is maar 5 minuten. Het is van Dat krijgen ze dus te zien als minder verlieden. Nou dacht ik eigenlijk dat het dus een ingang was dat je de attractie ingaat. Maar je krijgt ze alleen in de video te zien en dan word je gewoon weer naar buiten gewerkt. Dus je kan als minder valide niet de attractie betreden. Tenminste, ja als je gewoon door de normale wachtrijding kan, je een normale voorshows doen. Maar als je echt in een rolstoel zit, kun je gewoon de attractie niet doen. Nou ja, wel grappig om even gedaan te hebben, maar we hadden het online ook kunnen bekijken eigenlijk. Maar we gaan even hier door de normale ingang gaan we verder in. 60 van een jaar oefende de derde uit. Een satanische gilde een een Vervulde in met huilen. En kust. Oei, het is wel heel donker hier. Nog even over de Villa Volta, met die gehandicapte ingang. Als gehandicapte kun je dus wel in de zeg rol maar, de twee voorsters doen. Dan ga je hier deze deur zeg maar naar die film die we net hebben laten zien. En dat is dan zeg maar de hoofdshow. Ik vind het wel geweldig. Laten we eens even kijken wat Hugo te zeggen had. Dit huis, dit vervloekte huis. Ik ben rot. Altijd hetzelfde liedje met die man. Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een helgelijk. Ook via de Volte is de installatie een in aanpassing gehad. Ze hebben namelijk hier. Glas gemaakt. En waarom is dat? Omdat er is een keer een soortgelijke attractie hier, hier overheen geklommen is en de vallen is. Daar hebben alle methouses glaswerk aan de achterkant gekregen, want in hekwerk, waardoor dat niet meer zou kunnen gebeuren. Het is echt een belachelijk verwoord dat het geëist wordt, omdat er maar één persoon hier overheen geklommen is tijdens de rit. En zoals nu, de ga je er overheen klimmen. Nou, sorry hoor, mensen, dat dicht gewoon niet goed bij jou. Het op geen keer. Maar ja, we gaan nu genieten van de villa. Toch had toch altijd een van de beste medhouders zorg klaar haalt. Het blijft erg goed vinden altijd als het hem Omdat er toch zijn mensen. De Dat Hebben de kinderen nog niet gedaan. Dus. Nieuwe ervaring voor hen. De troonvlucht is pas helemaal verbouwd. Zoals hier dus. De wachtrijntjes aangepast. De nieuwe plankjes bovenop en zo. En verder, uh, ja, de alles. Maar het blijft een saaie wachtrij, Als je de hele dag hier in de samer. In de We gaan eens even kijken wat er ook hier aangepast is. We gaan de eerste kamer even doorvliegen. Ze dus zullen wat decorstukken geverfd hebben en aangepast hebben en mooi gemaakt hebben. Ook deze kamer, moet je voorstellen dat we spinnen werden weggehaald hebben en dat soort zaken. Het ziet er in weer piek vanuit, zoals van oud, zullen we maar zeggen. Hè? Dan gaan we alweer de derde kamer in, dan ook hier. Zie ik eerlijk gezegd, heel weinig aanpassingen. Wel dat het nog steeds, ja, zoals het eerste jaar, is het gewoon echt heel goed onderhouden allemaal. Heel mooi gemaakt. Kijk mooi. Hoi Jelicia. Vind je dat mooi? Echt een vrouwenattractie dit, hè? Nee, hè? nee, dat vind ik serieus. Ik vind droomweg een vrouwenattractie. als je met vrienden hier gaat, echt vrienden en mannen onderling, ga je niet in de droomvlucht. Nou, we gaan door, jongens. Ze hebben verder ook de hele rails aangepast. Je kunt hem niet zo goed zien, helemaal hartstikke zwart en donker. Een zaklampje bijna maar dat werkt niet helemaal. Misschien met deze van kijken. Maar die is helemaal vervangen door het hele gebouw. Heen. Dus er zitten compleet nieuwe rails op. Alleen de layout is gewoon hetzelfde. Feitelijk is het op een afbaan, hè Jason, dan gaan we naar beneden! Heel snel! En ook hier zie je weinig nieuwe dingen Ja, als ja, ik als normaal bezoeker zullen we maar zeggen. Wat ik net zei, ik heb echt een uh, nauwe attractie. Dus ik doe niet iedere keer als ik in de ben. En ik zie eerlijk ja, gezegd weinig nieuwe dingen. Dus hij is echt wel uh, goed opgeknapt in de zin van allemaal goed bijgehouden. Want dat zie je wel, hij is wel net zo nieuw als toen hij gebouwd werd. Dus echt, uh, ja, echt heel goed onderhouden, maar dat zijn alle attracties hier in de Inmiddels Inmiddag zijn we alweer bij de uitgang, dus we gaan weer eruit jongens. Hop, naar de volgende attractie. We hebben er nagedacht om een acteerschool te gaan doen. Ja, dat ik wel. zou het echt gaan doen als ik jou was. Hey jongens, jullie in ta ta, ta, ta, ta Ja, we gaan een carnaval festival, hè? Nee, ja, is echt leuk, hè? Kinderen moeten ook een beetje aan de gang houden, dus hop, Corner van in. drie toch te regenen, dus mooi op tijd. Dan ben ik benieuwd hoe de kinderen hier gaan reageren, want de laatste keer dat ik hier was, ja, was het nieuw hoor. Oh, wow, wat mooi. Maar nu ja, is het bekend, ze hebben het op de televisie gezien. Zullen ze gaan meezingen? Ik ben benieuwd. Laten we kijken hoe ze erop gaan reageren. Zing maar mee! Ta ta ta ta ta ta ta. Je moet met naar de Efteling gaan, dat is hartstikke gezellig. Alleen wat Pokémon achter de hele dag. Wat een nutteloos spel is dat waar mensen met Pokémon. Pas met die kinderen alleen, veel vertellen. En Jason? We hè? Oké, komt ie. ta ta ta ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ta zing mee! Ta ta. Gelicia! Ta ta! dat pas op een draak! Een grote draak! Ah. Oeh, als is plezier. zie je dat? En ben je bang? Nee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 er ligt hier kijken of op elke Mexicanen met een Westerbunnel ofzo of loopt. En dat zijn allemaal ballen. Vond het leuk? Ja. Mooi. Zena, vond jij het leuk? Tricia, ja. vond jij het leuk? Ja. Mooi. Dan gaan we eruit. Dan zijn we zijn eruit de Ja jongens, dat was ouderwets leuk. En dat doet de Efteling wel goed hoor. Eén van de weinige parken waar alle attracties nog zeg maar, in bedrijf zijn. Vele parken hebben heel veel attracties gehad maar die hebben ze later gesloopt. Maar Esseling heeft eigenlijk alles nog staan. Dat is toch een heel groot pluspunt van de Esseling, hoor, dat ze gewoon alle attracties gewoon open houden. Het enige wat hier nog verwijt is dan Pegasus, vervangen van Joris en de draad. Ja, die toch op een gegeven moment Ik Kan nog een festival, die staat hier al jaren, die zal blijven staan. Eigenlijk alles nice die gewoon staat en nog steeds immens populair hè. Maar dat doen ze gewoon heel knap hier in de Esseling. Ach jongens, ik laat jullie ook nog wel een stukje vogel rot zien, waarom niet? We zijn er toch. Het is namelijk racistisch mensen. Nou Ik vind gewoon leuk koppeltje, ik zie er niks racistisch aan. Ja, sommigen hebben ook geen gevoel voor humor, dat zou wel zijn. We hebben een tijdje uitgestaan dat je niet kon draaien tegenwoordig we reizen weer, maar het is wel erg hoor. Zo super als vroeger. Maar daar gaan we. Ja. Zullen we zo nog een keer. Daar gaan we weer. Kei leuk dit. Ja, het is kermis in de hel vandaag. Regen droog, regen droog. Maar we gaan nu weer droog naar Ruifrijk jongens. Zo jongens, welkom op de halve maan. Het grootste schommelschip ter wereld stond laatst op de Facebook van Efteling. Ik dacht van Europa, maar schijnbaar nog van de hele wereld. We hebben het over schommelbootjes, hè? dus niet over schommelattracties. Dat je natuurlijk diverse schommelattracties wil hoger zijn, maar dat is niet zo'n mooie boot als deze. Hebben we er zin in jongens? Ja! Yeah! Willen we hoger? Yeah! Oké, okay, dan gaan we. Wiebelen en kriebelen! beestje. Hij ziet er echt hartstikke mooi uit. Hij wordt ook erg goed onderhouden. En ook de haven. Heel mooi onderhouden, jongen. Straks is het over in een review. Ja, ik laat ze een shotje zien. Maar nu ja, kinderen dat het ook is. En ik moet zeggen, heel mooi onderhoud in dat hier, Die heel Ik baan. Die al vaak wel maar zo goed als deze. Eigenlijk niet allemaal bloemen, iets mooi, goed afgeschoren, goed ja, bijgehouden. Nee, heel mooi dingetje dit. Nou, we gaan het rondje afmaken en we gaan door met de grote attractie jongens. Stoom van de stoomlocomotief. stoomlocomotief trekt de trein. Station van de Laven, Ja, Station van de laafjes. Ja. Kijk mensen, dat zijn wachttijden. Vijf minuten. Nou, dan gaan we voor ons even instappen. Ik ga hem niet uitgebreid review vandaag, maar ik laat wel wat sfeerbeelden zien vandaag, de Ik ga hiervan genieten. Dat is toch een leuk beestje hoor. En de bekendste achtbaan van Nederland. Ik bedoel, vragen tien mensen op straat ja, een namen en dan zeggen ze toch allemaal de Python. Nou ja, we gaan door naar de volgende attractie jongens. 10 minuutjes <laughs> is het al te lang wachten jongens maar ik laat jullie toch een 200 meter zien van de waterbaan en de huurbaan zult varen tot in de eeuwigheid maar er vandaag toch niet door mensen in de oude review kun je hem uitgebreid bekijken ik laat je nu een paar stukjes uit deze attractie zien en dan gaan we door Ja, mensen, welkom bij de Fata Morgana. Ja, waarom de Fata Morgana? De laatste keer toen ik hier was, was hij gesloten. En dat heb ik een overval gedaan. Want nooit iemand opgevallen of niemand heeft het gezien. Dat kan natuurlijk ook, zo'n populaire video's zijn dat ook weer niet. Maar we gaan het nu eens doen en nu met de live verslag, zullen we maar zeggen. Vijf minuten, kijk, dat zijn de wachtrijden waar we van houden. Dag jongens, welkom allemaal op de gaan. we gaan naar binnen, nog gaan we een gaan open en dan gaan we het woud in. Je zal het niet zeggen, maar de attractie heeft een verhaal. Het verhaal is heel simpel, je gaat hier door het bos in het woud en in de verte ligt de verboden stad. Dat nou, is net weg, maar daar was hij dus. Dat is het trouwens veranderd. Vroeger zat hier gewoon een of andere, ja, soort poppetje wat het stadsvoorstel, zeg dus je dat. Uh, de laatste keer als hij dus gesloten toen wij waren, dus hebben we hier hier daar wat aanpassingen aangebracht. Er ons bos staan ook meer bomen in, zo te zien. Na grote lijnen is dat attractie ongewijzigd. Gaat ja, dit lekker uit de hè? Dat is de tovenaar en die opent de deuren voor ons. Zoals je dus ziet, meer lichteffecten, lasers, dat soort zaken. Nou, we varen een stadje in. En laten we even kijken wat er is. Een marktje. Zo, we zijn prima. Ja, we We varen hier over de markt en ook hier zijn diverse koppen Vernieuwd, aangepast op de dat soort zaken zitten even nekjes uit. Nou, dat krijgen we nog een andere. hier. Die zegt stop die pedder, halt stop die pedder. We krijgen twee trokken dingen op we hebben afgestuurd. Dat ja. nou, valt wel mee maar schrikken. Er is ook een familialcatsje hè mensen. Dan komen we naar poorts. We willen de kanonnen vuren, maar dan zijn ze te laat. Maar die blijft steken. En nu wordt er op ons geschoten, hey Eikel kijk eens uit langs de kerkers. Ik ga het <tot> ga oh, het Van het ja, push him nou, kom mee schuil. En dan laat ik in de troonzaal. in de troonzaal. En dan zou ik dit monster hier tegen moeten houden voor de schatkamer. Daar zijn we nu beland. Maar dat doet hij dus niet. En doordat we de schatkamer bereikt hebben, begraat we verboden stad. Het gaat wel helemaal te donder. Oh, Ontroerend vallen mensen. Dood, dood. En dat was de verboden stad, zijn we terug in de bouw. Nou, eindelijk. Mooi het vallen. Goed mooi. Ja. En wat rood wordt hij er jongens. Hey, single riders Bob. Nou, meteen maar eens paat proberen dan. Zo, we zijn weer boven aangekomen, jongens. Nou, we kennen hem eigenlijk al. Nou, wat zeggen we dan? Lekker door! <lacht> de laatste keer hadden we in de regen gereden. was het tegelijk gelijk voor de alle kanten op. Maar is nu is het droog, heeft hij goed grip. Dat is een beetje jammer, dat is ook wat minder leuk eigenlijk. Maar het blijft unieke de baan deze, hapzaam. Soepel, dat heet bij mij anders hoor. jammer dat Laatste blockbrake zo en dan zijn we al het einde op de baan. Nou, het lijkt toch wel leuk om altijd om te doen. Ik van mijn favoriete achtbaan zien. we zijn nog weer te einde. Hopza. naar nou, de volgende attractie mensen. De Bob, normale wachtrij. 20 minuten zouden we geweest zijn. Nou, daar hebben daar eens uh, vijf minuten over gedaan. Dank u wel, Efteling. De Piranha, 20 minuten. Oh. Even wachten. zeg maar tussen de eerste twee rotsen zijn voor deze, dan ongeveer heb je genoeg speling dat ze voor de ander. Ja, maar het komt voor het water. Ja, nou, Let op mensen, hè. Ja, de eerste maar. keer, hè. Ja, kan ik toch? Ja, ja. Ja, ja, ja, maar, ja. We gaan. Dus ja, ja, ja, ja. Zet ja, je doel. maar, doe het maar. Kijk, er gaat, uh, er gaat, er gaat, gaat, er gaat, ja, ja, ja, ja. Ah, jammer. Ja, kijk eens. Ja. Dit gaat het doen, hè? Ja! Het is kosteloos verder, mensen, dus uh, geen Walibi-activiteiten. En het zijn geen prullenbakken. Oh, ja, het zijn geen prullenbakken, ja. In de winter gebruiken ze het als prullenbak. Hier. doen. En ja, dat is jammer, want die bomen ze spuiten, die zitten daar. Die maken jou in principe nat. Dus leg er net Hoi. aan wie dat is. Hoi! Fijne middag! Tot ziens, hè. GeForce. Ja mensen, GeForce natuurlijk. Joey van GeForce, een groot applaus. Een groot applaus. Dat doe zelf maar. We gaan er nog één keer doen met afgeleren, mensen. De laatste. Lachen, Ja! Yeah! De Baron 1898 is geopend in 2015 en gebouwd door BNM. Het is een type dive coaster, dus dat betekent dat je een hele diepe eerste val hebt. In de regel zitten die meestal vooraan bij dit soort banen in de achtbaan, maar soms hebben ze wel eens meerdere. Alleen deze is 500 meter lang, dus heeft maar één lange vrije val in het begin dat je zeg maar de mijn induikt. De daling van die val is 37,5 meter. De baan kent twee inversies, te weten een Immelman en een Zero G-Roll. En de maximale snelheid op deze baan bedraagt 90 km per uur. Er zit ook nog een hele complete verhaallijn bij, en die laat ik je nou gewoon even zien, inclusief de achtbaan zelf. Zo, kunnen we ons even inklokken, jongens? Zo. De verwelkomen in mijn smijtbaron 1898. I welcome all of you my workers from abroad in my beautiful line. Vandaag heeft u het voorrecht afgedalen in de wijnschap die toegang heeft tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht, uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor mijn... En voor Ik gaat het wel vertellen en daarna ga je pas de achtbaan in. Heel mooi in ik vet. Leuk verhaaltje ook. De is rij die de in de maar joh, je moet in de rij gaan staan. Want heb je hebt een in de paal van waar je staan. Rij 1, 2 3. En rij 1 is voorin natuurlijk en 3 is achter. De. Dit is trouwens ook nog nieuw sinds ons laatste bezoek. Een horeca-punt. En een terras erbij. Dat hebben ze ook nog nieuw gebouwd in de tussentijd. En ja, met Aquarana aan de afscheid van de Efteling, dames en heren. Het was weer ouderwets goed, dames en heren. Ja, Efteling is altijd gegarandeerd een goede dag. Ja, waarom? Die attracties die worden hier gebouwd die blijven jarenlang goed. Dat zei ik net toevallig in de droomvlucht ook. Wat er gebouwd wordt, wordt gewoon goed onderhouden. Als je door de droomvlucht nu heen gaat, lijkt het net als het gisteren gebouwd is. Wanneer is dat ding gebouwd? 97, 98, zo? Die tijd? Ja, ik zie er geen verschil in. Toen, de tijd en nu? Ja, natuurlijk worden er wel upgrades gedaan. Hier en daar een extra lampje, een projectie erbij. Zoals bijvoorbeeld je bij Fata Morgana. Maar verder, je ziet het niet achteruit gaan. Sommige parken zie je echt heel erg achteruit gaan. In Efteling is dat dus gewoon niet zo. Dat is altijd goed. Ja, verder, ja, we hebben ons gewoon kostelijk vermaakt hier vandaag weer. De bron, erg goed. Uh, met name de eerste duik, vol naar beneden, die schachting met dat uh, ja, goud in die mei. Dan die Immelmandor, Giro, heerlijk, baantje, niet al te lang. Maar ja, voor de Efteling, het publiek wat in de Efteling komt, is het natuurlijk al heftig zat. Het is geen Walewie. In Walewie zou die drie keer zo lang moeten zijn, maar we we niet zulke mooie teaming zoals hier in de Efteling. Ja, verder is het gewoon een prima park om te bezoeken. Echt als je echt van mooie dingen houdt, dan moet je echt gewoon een keer naar Efteling gaan. Uh, wij gaan in ieder geval door naar het volgende trapparts en wat En we spreken elkaar dan en weer tot de volgende review. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door CootLife.nl Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.